elke week nog krachttraining om weer uh, op mijn oude niveau te komen. En, want ik denk ook echt dat het mij wel gered heeft dat ik zo uh, fit was en in goede gezondheid. En dat ik er daarom weer zo snel bovenop ben gekomen. Ik was op vakantie in Turkije en uh, daar ben ik uh, ziek geworden al vrij snel, op de tweede dag. Um, eigenlijk gewoon uh, hoesten, uh, keelpijn, koorts. Um, het was in de periode dat hier de griepgolf was. Dus iedereen uh, was ziek en ik dacht er ook niks geks van. Um, toen ben ik na een week teruggevlogen naar Nederland. En um, toen was ik ook echt al heel erg ziek, maar dat heb ik zelf helemaal niet doorgehad. Um, toen ik op de luchthaven stond op Schiphol, toen uh, herkende ik mijn eigen koffer al niet eens meer. En vanaf dat moment weet ik uh, eigenlijk helemaal niet meer wat er gebeurd is. Toen ik weer bij kwam, toen merkte ik dat ik een uh, slang door mijn keel had uh, voor de beademing. En ik had een slang in mijn hals die de longfunctie overnam. En na een week mochten die slangen eruit. Ik heb toen drie maanden geen stem gehad. Dus ik heb gefluisterd. En ik merkte dat ik mijn lichaam niet kon bewegen. En dat heb ik weer helemaal opnieuw moeten leren. En dat begon dan bij zitten. En daarna lopen. En stap voor stap heb ik alles weer opgebouwd. En heb ik vijf weken in het revalidatiecentrum gezeten. De groep A, streptokok is een bacterie. Veel mensen raken wel eens besmet met die bacterie. Als u dan ziek wordt heeft u meestal milde klachten. Soms kunt u ernstig ziek worden van de groep A streptokok U raakt besmet met deze bacterie via kleine druppeltjes die bij hoesten of niezen in de lucht komen. Maar bijvoorbeeld ook via wondjes op uw handen. De ene persoon merkt niets van de bacterie en wordt ook niet ziek. Terwijl de ander er keelpijn, amandelontsteking, krentenbaard of roodvonk van kan krijgen. Soms komt de bacterie dieper in de huid. Dat kan wondroos veroorzaken. Als de bacterie nog dieper in de bloedvaten, botten, gewrichten, nieren, hart- of hersenvliezen komt, dan kunt u erg ziek worden. Meestal is dan een ziekenhuisopname nodig. Na een bevalling kan de groep a streptokok ook baarmoederontsteking geven. We noemen dat kraanvrouwenkoorts. Een ernstige infectie met de bacterie is meestal goed te behandelen met antibiotica. U kunt proberen de besmetting te voorkomen door in de elleboog te hoesten en te niezen, en papieren zakdoekjes te gebruiken. Was regelmatig uw handen. Als u een wondje heeft, verzorg het dan goed. Spoel het schoon met water, gebruik zeep of ontspend het met jodium of chloorhexidine. Doe er een pleister op of verbind het met schoon verband. Het gaat eigenlijk heel goed. Helemaal als je kijkt naar waar ik vandaan kom, dan kan ik er weer heel veel. Ik merk wel dat ik nog heel erg snel moe ben. Dus het is elke dag nog wel zoeken naar de balans, wat kan ik wel en wat nog niet. Um, ik heb last van concentratieproblemen, uh, ik, ik ben snel mijn focus kwijt um, en ik heb snel last van prikkels als het te druk is of uh, dingen komen sneller nu uh, bij me binnen.